Is online shoppen slecht voor het milieu? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hallo allemaal. Kennen jullie dit beeld nog? Zo is goed ouderwets gaan shoppen. Ondertussen is dat toch een beetje ouderwets. Je kunt gewoon alles echt wel online kopen. Wie koopt er al eens iets online? Wow. Wie heeft dat nog nooit gedaan? Oké, okay. toch nog iemand. Ondertussen heeft 76 procent van de Belgen al iets online gekocht. En eigenlijk waren we er vrij traag in. Als je dat vergelijkt met de UK, hier zie je de cijfers, Daar is ondertussen 90% van de mensen die internet gebruiken hebben al iets online gekocht. En de Belgen waren er vrij voorzichtig in. En de Nederlanders, de Duitsers, waren er veel enthousiaster over, ook in de UK. En dat maakt ook dat de grote marktplaatsen zoals Bol.com, Coolblue, Zalando, dat dat allemaal buitenlandse marktplaatsen zijn. En dat maakt al dat die goederen ook van verder moeten komen. En dat is natuurlijk de vraag van vandaag. Ja, is dat online shoppen wel duurzaam? Wat is het effect op het milieu? En dat is al een van die aspecten. Nu, ondertussen zijn we die achterstand goed aan het inhalen. De groeivoet 15%. En uh, je ziet het ook gewoon in onze straten. 400.000 à 500.000 pakjes per dag worden er geleverd in België. Per dag en op piekmomenten kan dat nog dubbelen worden. Dus dat is ongelooflijk veel. Nu heb ik nog een tweede vraag voor jullie. Heel veel mensen kopen al iets online. Waar laat jullie dat liefste leveren? Je hebt afhaalpunten, je hebt lockersystemen, maar je kunt het ook gewoon thuis laten leveren. Wie laat dat liefste thuis leveren? Ja. Een beetje inderdaad, zoals alle Belgen. Drie op vier van de Belgen laat dat liefst thuis leveren. En opnieuw, dat heeft een effect op de duurzaamheid. Want dat betekent dat er een specifieke stop aan uw huis moet gebeuren. Aan zo'n afvalpunt kunnen er verschillende pakjes tegelijk geleverd worden en aan zo'n lokkersysteem ook. En bovendien, 15 à 20 procent van de mensen zijn dan gewoon niet thuis. Dat betekent dat ze nog eens moeten komen en nog eens moeten komen en uiteindelijk als ze het niet bij hun buur terecht kunnen, uh, gaat toch nog een afvalpunt gebracht worden, dus opnieuw een extra verplaatsing. Dus dat maakt ook al dat het niet duurzaam gebeurt. En ondertussen kun je echt wel alles kopen op internet. Je uh, kunt u eten van een restaurant enkele kilometers verderop door Uber Eats of Deliveroo laten brengen. Uber Kittens in Amerika. Je laat katjes brengen, je kunt er een half uur mee spelen en hop, het wordt naar de volgende consument gebracht. Ongelooflijk. Maar dat maakt dus ongelooflijk veel gefragmenteerde stromen. Stromen van één plek naar een andere. Opnieuw heel moeilijk om dat duurzaam te doen. En dan is er ook nog wat we gewoon zijn geworden. Je bestelt iets en de norm is het wordt de dag erop geleverd. En tegenwoordig zijn er al die de binnen de twee uur willen leveren. Ja, dat geeft ook heel weinig tijd om wat goederen bij elkaar te brengen. En opnieuw, die fragmentatie maakt dat het niet duurzaam kan gebeuren. En we zijn het ook al gewoon, het moet gratis zijn. Of tenminste, als we vinden, we hebben toch voldoende besteld, dan moet dat maar gratis geleverd worden. En retours zijn al helemaal gratis. En mensen bestellen gewoon negen paar schoenen, wetende dat ze er acht gaan terugsturen. Dat is gewoon inderdaad niet duurzaam. En bovendien. Je hebt vaak, je ziet bipostbestelwagen in je straat, een beetje later eentje van post.nl, DHL. Er is natuurlijk niet maar één logistieke dienstverlener. En opnieuw kan je dan moeilijk zaken gaan bundelen. Dus al die factoren maken dat online shoppen niet duurzaam is. Het spijt me. Hè? Dat is misschien geen leuke boodschap. Maar in de toekomst. Als we natuurlijk allemaal veel meer beginnen te, uh, online te shoppen en dat we niet meer zelf die verplaatsingen doen naar uh, de winkels, en dan kan er eigenlijk een heel efficiënte en duurzame melkronde komen in de wijk die bijvoorbeeld uh, specifieke dagen in de, in de week heel efficiënt zaken begint te leveren. Duurzaam. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. En daarom wil ik komen met manieren om de logistiek duurzamer te maken. En daarvoor heb ik de drie V's ontwikkeld. En de eerste V is vermijden. De beste vermijding is natuurlijk, als je iets echt niet nodig hebt, vermijd het dan gewoon. Koop het niet. Hè. Misschien ook weer niet iets wat jullie wilden horen, hè, maar dat is de beste manier om te vermijden. Tweede manier om te vermijden, en dat is eigenlijk om onnodig transport uh, niet meer te hebben. En dat kan bijvoorbeeld door de verpakking al te verbeteren. Je heb het misschien al meegemaakt. Je hebt zo'n klein wisselstukje besteld voor je gsm. krijgt er een heel grote doos met lucht rondom. Ja. Dat betekent dat er ook heel veel lucht in die bestelwagens zit. En daar zijn bedrijven nu heel hard ook mee bezig. In Engeland is er bijvoorbeeld een webshop die bloemen verkoopt en die hebben een kartonnen doos ontwikkeld die gewoon in de postbus past. Die bloemen worden ook met een speciale manier dat die vers blijven natuurlijk, maar op die manier vermijden ze natuurlijk dat je niet thuis bent en uh, dat er zo'n mislukte levering is hè, dat ze komen en je bent niet thuis. Andere manieren om die mislukte leveringen te vermijden dat wordt nu in Zweden en in Duitsland uitgeprobeerd, gewoon gaan leveren in de koffer van de wagen. Dus dat is in samenwerking met uh, autofabrikanten. En die logistieke dienstverleners krijgen toegang tot die koffer en komt van je werk en hop, alle pakjes zitten al in de koffer. Er kan ook in uw ijskast worden geleverd, ook nieuw. Uh, als je toegang geeft tot je huis. En ook een beetje vergaand is, als je gewoon je GPS-gegevens doorgeeft aan zo'n logistieke dienstverlener, dan kan die weten op historische basis, maar ook in real-time, waar ga je je waarschijnlijk bevinden. En zo kom je uit de fitness en staan ze daarmee je pakje. Zodanig dat het weer geen mislukte levering is. Dus dat zijn manieren om dat te vermijden. En je kan ook. Uh, verder die uh, tra transporten gaan verbeteren door beter te bundelen. En daarvoor is samenwerking nodig. DHL en Bipos gaan nu bijvoorbeeld samenwerken. Dat gaat echt belangrijk zijn om die goederenstromen beter bij elkaar te brengen, zodanig dat je in een wijk efficiënter kunt gaan leveren. Je kunt ook gaan bundelen aan de rand van de stad. En daarvoor zijn uh, stadsdistributiecentra, dus waar de Vrachtwagens tot daar komen, en van daaruit worden dan de goederen naar de winkels gebracht, of bij online shoppen dan naar de consumenten. Bij online shoppen wordt dat nog moeilijk, omdat je daar zit met dat tijdsaspect. En ja, zo'n stadsdistributiecentrum dat pakt extra tijd, maar het is echt wel een mooie manier om beter te bundelen. en om ook dan, daar kom ik dan al op mijn tweede V, om te verschuiven naar meer milieuvriendelijke transportmodi, dat je kan werken met cargofietsen of met elektrische voertuigen. Dus de tweede V, we hadden de eerste V is vermijden. Zodra dat je gaat vermijden dat is fantastisch. Hè? Dan heb je al. Minder transport. Als we dan toch dat transport moeten hebben, dan kunnen we het verschuiven naar de meer milieuvriendelijke transportmodi. Spoor, binnenvaart, cargofietsen: 50% procent van wat er nu in onze steden wordt vervoerd, kan op cargofietsen. Dus dat is mooi, maar natuurlijk, voor die pakjes, die moeten eerst in de stad geraken. En daarvoor hebben we ook samengewerkt met TNT en gekeken van: als zij mijn uh, mobiel depot, Eigenlijk een omgevormde vrachtwagen, kwamen zij van hun distributiecentrum in Zaventem, Brussel, binnengereden. En vanuit het Jubelpark werd dus vanuit dat Mobiel Depot alles geleverd met cargofietsen. Veel beter op vlak van CO2, min 24%. Veel beter op vlak van fijnstof, min 58%. Dus echt goed, maar je moet volume hebben. Je moet echt zorgen dat er voldoende drop-offs zijn met voldoende pakjes om dat echt winstgevend te maken. Dus dat zijn mogelijkheden um, om te verschuiven. Je zou kunnen zeggen, kunnen we niet dat goederenvervoer verschuiven naar... Personenvervoer. Want wij als mensen wij verplaatsen ons toch ook en wij zouden gewoon die pakjes kunnen meepakken op onze weg. En ook dat is al uitgeprobeerd door Beepost uh, met Concept Bringer, waar zij mensen inderdaad de crowd, uh, noemen ze dat dan? Crowdlogistics, hebben gebruikt om die pakjes te brengen. Wat bleek? Dat eigenlijk 85 van procent van die verplaatsingen extra zijn. Want ze krijgen ook een centje om die pakjes te brengen. Dus die deden allemaal extra verplaatsingen. Ja, dat betekent dat dat niet zo duurzaam is en dat je eigenlijk veel beter bent met een uh, organisatie zoals een bestelwagen die goed gevuld rondes begint te uh, rijden. Dus wij hebben dat ook geanalyseerd, vergeleken en gekeken. Ja, in op die manier, nee, dan is het niet duurzamer. Dan heb je extra verkeer, files, uh, luchtvervuiling. Maar moest dat nu gebeuren, moesten die mensen dat echt op hun weg meenemen, of zij zouden fietsen of het openbaar vervoer gebruiken, dan krijg je wel terug een duurzaam verhaal. Dus dat is het verschuiven naar meer tra duurzame transportmodi. En als we dan toch met wagens moeten werken, dan kom ik tot de derde V verschonen. Laten we dan echt schone voertuigen gebruiken, elektrische en hybride. De technologie is nu eenmaal klaar. Batterijen die kost begint ook te verlagen, dus dat is ook mogelijk. En op termijn kan je ook denken aan uh, autonome voertuigen. Ook daar zijn al heel wat concepten naar voren gebracht om, om die pakjes te leveren. De leukste vind ik zo uh, sideway robots. Dat zijn zo van die kleine robots die dan op het voetpad tot bij je huis rijden. Je geeft u je code in en je kunt dat pakje eruit halen. Dus echt, ja, iets voor de toekomst. Hopelijk gaan we ons benen er niet over breken. Krijgen we files van zo'n sideway robots op onze voetpaden? Maar goed. Dus is het op dit moment duurzaam? Nee, hè. door al die factoren. Uh, maar we kunnen al een heel eind komen door te vermijden, te verschuiven en te verschonen. En wat kunnen we als consument zelf doen? Is die pakjes te laten leveren op afhaalpunten of in lockersystemen. Op die manier kunnen zaken gebundeld worden. Zijn er ook geen mislukte leveringen. En als je de keuze hebt, geef tijd. Geef echt tijd. Het hoeft misschien niet allemaal de dag erop geleverd te worden. En op die manier kan dat gebundeld worden met andere stromen die ook in uw wijk moeten geleverd worden. Dus dat zijn zaken die we al zelf kunnen doen. En je kunt ook nog altijd gewoon traditioneel gaan shoppen in een gewone winkel natuurlijk. Dank je wel.